Even bij Masja en Sintje kijken. Oh, Sintje komt er al aan. Er zijn er woordjes genoeg. Oh, Brambertje en Bemmen we zijn ook nog klaar. Hé, hey, Brabantje. Brabantje. Hé! Hey. Hé, hey, Bem, Bem. Kom eens. Kom eens. Oeh, dat... Het tegeltje ligt een beetje eng. Hé hey, Bem Bem, kom maar. Hé, hey, Brabantje. Oeh, kom maar Brambertje. Goed zo, Brabantje. Sintje. Oeh, dat is een klein hapje. Je mag nog een hapje. Ik moet even kijken of ik. Ja, dit is hem. Deze is het. Ze mag hem pakken. Oeh, Robin. Vergeet ik jou weer? Ik vergeet je al bijna altijd. Ja, ik ken je ook helemaal niet. Oeh, Masha. Super Masha. Masha. Je hebt hooi in je manen. Hé. Hey. Oh, mascha. Sintje. Hé. Hey. Oh, mascha. Pantjes.